In deze tutorial gaan we tonen hoe je binnen Canvas een spreekoefening kan doen en hoe de cursist effectief via de tool van Canvas de spreekoefening kan maken. We gaan starten met een opdracht te maken. Dus we klikken op het onderdeel opdrachten en we kiezen voor de knop opdracht om een nieuwe opdracht te maken. We gaan starten met aan onze opdracht een titel te geven en onze opdracht zelf te beschrijven. Dus ik heb mijn titel van de opdracht geplaatst. Ik heb alles omschreven, wat de opdracht is, hoe ze precies te werk moeten gaan om effectief die opdracht in te dienen. En dan kan ik onderaan een aantal instellingen bepalen. Je bepaalt zelf of die op punten moet staan, hoe je die zal beoordelen met punten, met percentage, met een lettervorm enzovoort. Ja. Maar hier belangrijk is hoe je cursist effectief zal moeten indienen. Je kiest voor het type online. En je kiest, ook al gaan ze een sprekenuitoefening doen, je kiest voor tekstinvoer. Ja. En dan ga je deze opdracht gaan opslaan. Nu willen we eens kijken vanuit het oog van de cursist, wat de cursist precies zal moeten doen. Dus wanneer je op de startpagina staat als docent van je cursus, kan je klikken op de knop weergave voor cursist. Dan ga je als het ware de cursus bekijken door de bril van de cursist. Dus wanneer een cursist naar die specifieke opdracht gaat, in dit geval was dat de spreekoefening in het Italiaans, dan zal je zien dat de cursist inderdaad kan klikken op de knop opdracht inleveren. En dan krijg je hier het tekstvak. En in plaats van de tekst in te typen, klikt hij op de knop media opnemen. En dan kan je kiezen, wanneer je kiest voor media zoals hier... Alleen de micro, dan zal enkel de audio opgenomen worden. Of ook met de webcam. Ja. Als je kiest voor de webcam, ja, dan zal je ook effectief de cursist zien. Ja. Dit zal bij mij hier nu niet lukken, omdat mijn webcam al gebruikt gebruik is voor de opname van deze video. Dus dan klik je eigenlijk op start video. En zal eigenlijk de volledige opname gebeuren. Ja. De cursist kan rustig zijn spreekoefening inspreken. Als hij klaar is... Bevestigt hij door te klikken op de knop Voltooien. En bevestigt hij door te klikken op de knop Opslaan. En dan zal eigenlijk het video of het audiofragment hier staan. Ja? En dan kan hij klikken op de knop Opdracht inleveren. En dan zal jij effectief ook deze opdracht bij jou ontvangen. En zal je deze opdracht kunnen verbeteren via de speedgrater.